Hoi allemaal, ik sta hier bij de Warmezierskade nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet is de Warmezierskade heel centraal gelegen, dicht bij het treinstation en dicht bij het centrum. En wij krijgen hier binnenkort nog een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. In de Warmezierskade staan meerdere woningen te koop. En waarom moet u nou echt bij deze woning komen kijken? Nou, dat zal ik u even laten zien. Deze woning is altijd heel goed onderhouden. Um, er zijn door de jaren heen zijn er kunststof kozijnen geplaatst, um, er zijn screens aan de voorzijde om het ook binnen lekker koel cool te houden en ook bijvoorbeeld rolluiken aan de achterzijde. Aan de binnenkant kunt u de woning naar uw eigen smaak inrichten. Um, graag laat ik de woning een keertje aan je zien en neem even contact met me op. Dankjewel.